Hey jongens, hoe zijn jullie kerstdagen geweest? Ik hoop dat het een beetje leuk was. Ik uh, was gisteren tweede kerstdag niet zo heel erg lekker. Ik, had, ik weet niet, ik voelde me gewoon super moe en een uh, beetje misselijk ook. Ik zat niet een hele top tweede kerstdag, maar eerste kerstdag was heel erg leuk. En kerstavond ook, weer lekker uit eten geweest, dus dat was echt top. Um, vandaag heb ik, uh, ben ik naar het Top2000café geweest. Ik zal zo even wat stukjes delen, zodat jullie het kunnen zien. Ik ben, merk aan mezelf dat ik nu ook al best wel moe ben. Ik heb nog even gegeten in de stad en mijn vriend is net weg. Ik dacht eerst van we gaan nog even iets kijken, maar ik ben echt zo kapot. Ik denk van uh, oh, ik ga even lekker een uh, theetje maken. Ik heb lekker een theetje gemaakt. Lekker op tijd naar bed en even een beetje bijslapen. Oh ja, mijn ouders die komen nog een uh, schilderij brengen. Wat ze aan me hebben gegeven. Of nou ja, het is een fotolijst met een foto van Edwin. Je hebt... Het is eigenlijk meer een fotolijst met een foto van Audrey Hepburn. Super vet, uit Breakfast at Tiffany's. En ik dacht, die kan er mooi achter de kerstboom. Wat hangt nu? Uh, Rita Hayworth. Maar die is eigenlijk een beetje klein, want het is best wel een grote muur. Die dus ga ik even opnieuw ophangen. En ja, verder hoop ik dat ik gewoon even lekker ga slapen. Een beetje bijslapen en dan... Ik ben morgen weer helemaal topfit. Maar ik zal ook even nu een filmpje delen van de rit naar het Top 2000 Café. Het was gezellig. Ik ging samen met een vriend, Patrick, we daarheen. Vorig jaar waren we er ook heen geweest. En ja, het is altijd gewoon gezellig. En uh, ik hoop dat het een soort van traditie wordt dat we volgend jaar weer gaan. Het zou echt heel nice zijn. Ik zal even het stukje delen en dan ga ik nu slapen. Bye! We gaan hoor. Op weg naar het Top 2000 Café. Helaas. Een beetje trek op de weg. Daar gaan al die mensen heen, joh. Dus uh, dan maar een beetje mee uh, zingen met de Top 2000. Voor zover we, we ja, dat kennen. binnen mijn hart, binnen in mijn ziel. Van Top 2000, love it, Leuke letters. We Welkom bij beeld en geluid. Zal ik het kaartje nemen? Zo. Mooi bakkie. <laughs> Echt een stadswagentje. Oh, van stond wel hier ook ergens volgens mij, heel dichtbij. Oh, dat heb je even goed gezien, zeg. Dat ben ik... ja, hij is Hij schat. ja, ik ben er. Je bent zo snel. Ik zag het. Oh, ik hoop dat jullie de video leuk vonden van Top 2000. Dit had ik trouwens vandaag aan: rokje eh, en blouse van H&M, beetje netjes, maar dit rokje met het randje vind ik echt zo leuk. Volgens mij was deze iets van 1995 of zo bij de Hennes. En dit blouse was iets van 29,95 en met het strikje vind ik het heel leuk, heel schattig, beetje netjes, maar mag wel. Ja, dit voelde ik wel vandaag. En ik heb hoge laarzen aan, die zijn van de Invito. En panty. Een beetje zo'n 50. dernier panti, Panty. Want het was best wel koud vandaag. Maar ja, ik heb net mijn bed opgemaakt. Dus ik ga even lekker slapen. Weer een beetje bijslapen. Opladen voor morgen. Morgen ga ik met een vandinnetje. Um, gaan we even winkelen in Nijmegen. Daar zit een TK Max. En. Um, uh, oh sorry. Ja, mijn haar zit echt niet. <laughs> maar er zit een TK Max En dan gaan we kijken of we nog een leuke tasje kunnen scoren. Dus dat is ook wel chill. Ja, dit is dat. En. Um, ja, het is bijna oud en nieuw. En ik heb eigenlijk nog geen plannen voor oud en nieuw. Wat heel erg raar is. Want ik heb altijd plannen met oud en nieuw. Maar dit jaar niet. Dus hoe nog even kijken wat ik ga doen. Ja, nou ja. Ik hoop dat jullie ook lekker zullen slapen. En uh, tot later. Bye.